Vandaag was het de summer 22. Ik trouw trouw zoeken en waarom? Het is met name de uitwisseling tussen collega's, elkaar ontmoeten, kennisuitwisseling. En ook die samenwerking tussen MBO en HBO dit integreert me wel. Ik vind het een mooie ontwikkeling. Ik vind het altijd inspirerend om te horen hoe andere instellingen omgaan met de dilemma's waar we zelf ook tegenaan lopen. Ik vond het heel erg leuk interactief. Dus eh, ik vond het vooral heel erg leuk dat we met mensen vanuit verschillende sectoren en in verschillende rollen eh, aan de tafel zaten. Dus je ziet wel heel verschillende perspectieven. Wat je wel ziet over die digitale soevereiniteit, dan zie je dat het heel veel gaat over maatschappelijke vraagstukken. Over waar heeft we nou heel veel waarheid. Ja, en dat leidde tot hele inspirerende gesprekken met, uh, met collega's. Dan moeten we nu ook wel het bestuurlijke lef tonen. Er kan veel, er willen veel, maar het vraagt ook dat we het bestuurlijk ook echt beslissingen afnemen. Wij moeten het beter regelen, niet anderen. Wij moeten het beter regelen.